De moet echt wennen, guys. Jullie lopen vandaag gewoon met je staart en met je oorbellen. Lekker zonnetje. Ik zag een paar beelden voorbij komen en ik zie, ik heb net gewoon zitten huilen op de bank. Nou, het is nu vrijdag. Ik heb me al klaargemaakt, maar het is al best wel laat. Het is al één uur en ik moet echt super veel dingen doen. Want ik ga vandaag zo'n telling video opnemen, zelfbruine video. Want dit kan echt niet meer, ik ben zo wit. Ik uh, hou het gewoon even niet meer vol. En er zit iets. die heeft dat nog meer dat die wimper gewoon echt net iets te ver zit en dat je oog gaat gaan. Ik heb vandaag trouwens wimpers op van Anytude. En dit zijn de silly lijstjes. Oh ja, en dit wil ik jullie nog even laten zien. Dit heb ik gekregen van Soapy R van Kiko. En ik dacht echt op het begin dat iets kapot was. Dit is voor Kiko en ze bestaan nu 20 jaar en in samenwerking met Vogue Italia. Hebben ze een lijn uitgebracht. En de lijn heet Less is Better. En dit is bijvoorbeeld een cream blush. Het is gewoon een. En daar moet ik echt aan wennen. Want ik heb nog nooit een cream blush gebruikt. Ik ben altijd meer van de poeder blush. Maar die ga ik even uitproberen. En een eyeshadow palette. Een mini eyeshadow palette. Ze hebben ook echt super leuke verpakking. Maar dit Kiko altijd wel, vind ik. En wat dit is, weet ik ook nog niet. Uh... Dit is less is better cognac sponge. Oh, dit is een cleansing sponge. En wat zit hier nog meer in? Long lasting stick eyeshadow. Oh, dit is een eyeshadow stick. Oeh, die is mooi. Wat zit er nog meer in? Een fluid highlighter. Nogmaals, ik ben meestal van de poeder en dit is een fluid highlighter. Dus ik ben hier ook al heel benieuwd naar. Ik heb trouwens een beetje de verkeerde kant op. Waarom laat ik het niet zo zien? Oh, zie. Ik laat wel weer wat vallen. Maar dit is dus de highlighter. En die is wel echt super mooi. En als laatste is dit een mat lipstick. Oh nee, het is wel echt een hele mooie kleur. Die ga ik zeker een keertje uitproberen. Dus dit is de highlighter. Daar in het midden is de eyeshadow. En dit is de... Matte lippenstift. Dus Sophie R en Kiko, super bedankt voor mijn spulletjes. Ik ga dit zeker uitproberen. Het tasje ga ik sowieso gebruiken, want het tasje vind ik gewoon echt cute. En het is lekker makkelijk. En ook makkelijk voor je make-up, dat je gewoon kan zien wat erin zit. En dan kan je het meteen pakken. Ik was helemaal gek van al deze flessen in onze keuken. Dus ik ga deze even allemaal wegbouwen. Ik ben echt benieuwd wat dit allemaal oplevert. Dat fucking ding accepteert niks van wat ik heb. Zie, hij accepteert niks. Alleen spa. Daar heb ik de minste van. Oh, dat is ook spaar. Waarom accepteert hij geen Sprite. Wat is zo raar aan Sprite? Gewoon 8 euro aan bonnetjes. Dus ik heb even een ontbijtje gehaald. Een plekje voor aan de deur. Deze oorbellen zocht ik dus. En dankzij mijn lieve nicht, die hier bij de H&M werkt, heb ik ze gevonden. Ja, Niemand wil dus op de vlog, dus ik ben alleen op de vlog. Maar ik moet even afbreken. 14 euro. Ja, ben je, club, ben je waar, nog bij ons? Waar ben je aan het shoppen? Nee, ik ben er niet. Ik heb dat er niet voorbij. Nee. Waar ben je aan het shoppen dan? Bij de oh, ja, En Ik heb vandaag deze spulletjes gekocht. Ja, heel triest, maar twee dingetjes. Maar ik zag die oorbellen bij iemand. dus. Uh... Had je misschien ook nog wat willen doneren aan het goede doel? Hier op 55 is voor de kinderen in Afrika. Chow jongen, dat zet je ook nog eens welkom op de vlog. En dan dus moet ik nu het wel moet doen. channel van al je voor subscribers. Oké, okay, wat moet je dan doneren? Moet je, moet je zelf veel? Moet je extra geven? Ja, mag je zelf. Ik moet zelf nog geven. Nou, ik heb nog uh, klein geld. Mag ik er ja. hier ook bij hoor? Dus mag ik ook? Je mag ik er Oh, natuurlijk. Oh, ja, ik heb nog. Wat uh, je zelf geld. Nou, maak het maar, uh, weet ik veel, 16 euro van. Nou, ik heb er alleen geen goede outfit bij aan, maar dit is de look waar ik voor, voor wil gaan. Ik had het dus bij Kim Kordetje gezien. Ik heb ik schijtierkel aan haar. Vroeger was ik echt helemaal fan van haar. Maar sinds zij zo'n verkeerd voorbeeld geeft aan die jonge meisjes. Ben ik geen fan meer van haar. Maar wel echt van haar uiterlijk en van haar stijl. Maar ja, dan niet van haar dingetjes. Dat ze verder doet. kan ik mensen die oorbellen. Ik moet echt wennen guys. Ik moet echt wennen. Dat is lekker. Lekker met je buikje in de zon. Och. Lekker zonnetje. You know? Krijg je nou een koekje? Hè? Belly koekje. Belly koekje. Goeie. Ik sta gewoon met een hemdje buiten en ik heb het geen eens koud. Hoe vind je die? En ik snap waarom Kylie Jenner altijd foto's neemt in de zon. I get it girl. I get it. Ik voel me wel een beetje... jalo vandaag hoor, met die uh, staart en met die oorbellen. Nou, mijn ouders hebben dus pizza besteld. En voordat de pizza hier thuis is, ga ik me zo even helemaal vol voor eten met... Yoghurt en mooie besjes. Nou, als ik nou zo'n honger krijg, dan weet ik het ook niet meer. Dit is gewoon een XXL. Kijk die fles. Kleine flesjes en een groot die bak is. Dus ik heb de verleiding weer staan. Ik heb mijn hele bak op met yoghurt. En ik zit nog gewoon zo vies vol. Dat die hele pizza me niet wat doet. En ook niet. En ook niet wat daar ligt. Alleen uh, Bentley wel. Ik heb er geen één stukje gehaald. Geen één. Geen één. Geen één. Ik heb weer wat spullen gepakt. En ik ga er vandoor. Ik heb even wat uitgaanskleding gepakt. Ik weet echt niet wat ik aan moet doen vanavond. Drama. Oeh, bijna mijn telefoon vergeten. Ik heb zo'n wit shirtje aan. Mijn haar in de staart, oorbellen in. Ik heb Adidas broek aan. Ik heb de haken onderaan aangedaan. Ik heb zo'n... Ach, ik heb echt hoofdpijn op. Ik vind het met uitgaan altijd belangrijk dat ik lekker comfortabel... comfortabele kleding aan heb. En niet... Dat ik denk van, oh my god, had ik nou maar dit gedaan of had ik nou maar dat aan gedaan? dit zit lekker wijd. Ik heb gewoon letterlijk een joggingbroek aan. En mijn rug doet zoveel pijn. Ik heb een sfeertje. En ik heb hier ook geen aansproving. Dus. killing. Het enige wat oncomfortabel is, dat zijn mijn schoenen. En dit is de allereer... Oh nee, is de tweede keer. Ik had ze ook met auto nieuw aan. Dus de tweede keer dat ik hem aan heb. Toen dus heb ik ben wel echt hoog. Eigenlijk vind ik deze schoenen met die broek eens mooi. Maar ik denk echt bij mezelf, oké, okay, fuck it snap jullie wat ik bedoel met overgang? Zie je dat? Ik vind die overgang niet mooi. Ik vroeg me af of iemand het filmpje heeft gezien van die varkens. Die worden mishandeld in Tiel. Ik klink nou super droog, maar ik ben echt zo bang voor die filmpjes. Want ik kan gewoon echt niet tegen zulke filmpjes. Want door die filmpjes ben ik uh, vroeger gestopt met uh, vlees eten. Ik heb het negen maanden volgehouden. Het klinkt heel dom dat ik zeg volgehouden. Want ik deed het echt met liefde. Want ik heb echt... Mensen die mij kennen die weten dat ik gewoon beter met dieren kan omgaan dan met mensen. Ik heb liever dieren dan gewoon mensen. Ik weet niet, ik zie dieren gewoon echt als uh, gewoon dat ze onschuldig zijn. En ja, weet je, wij mensen bepalen eigenlijk wat hun lot is. En dat vind ik gewoon zo erg. En de dingen die ik tegenkom, soms op Facebook, wat ze doen met dieren testen. En worden mishandeld en dat hun vacht wordt gebruikt, et cetera. Ja, ik weet het niet, dat doet me gewoon zoveel pijn. Net zag ik dat op shownieuws en ik heb expres dat filmpje niet bekeken. Ik zag een paar beelden voorbij komen. Ik heb net gewoon zitten huilen op de bank. Ik heb gisteren ook meteen die petitie getekend zonder te kijken. Ja, weet je, het liefst zou ik daar zo naartoe gaan. En die mensen helemaal de kop in elkaar slaan. Maakt me echt niet uit hoe lang ik ervan moet zitten. Boeit me echt niet, maar dit is gewoon onmenselijk. Ik heb gewoon gelezen dat ze die varkens, dat ze die gewoon levend in 60 graden water stoppen en dat ze, ze schoppen en slaan en trekken en een stroomstoot geven en weet ik veel wat allemaal ik zeg het je ik kan er echt niet tegen ik wil zo eigenlijk weer beginnen om te stoppen met eten of te stoppen met vlees eten echt maar voor mij was het gewoon zo moeilijk omdat ik de enige ben in mijn omgeving mijn vriendinnen doen het niet mijn ouders deden het niet mijn vriend deed het niet dus ja ik deed alles in mijn eentje en ik, vind het, ik ben ook niet zo'n held in de keuken, dus het is gewoon super moeilijk om dan voor jezelf elke dag eten te maken. Terwijl er zoveel keuzes met vlees, maar eigenlijk zo weinig zonder vlees. Ik weet wel dat er heel veel mogelijkheden zijn, maar zoals ik al zei, ik ben geen held in de, in, in de keuken. En daarentegen ben ik ook nog, was ik ook nog echt superveel aangekomen, omdat ik heel snel greep naar koolhydraten. Ik greep snel naar, weet ik veel, pizza, patat, pasta, rijst. Weet ik het allemaal. En het vervangende vlees vond ik ook niet lekker. Dus. dus voor mij is dat nou super moeilijk. En ik ben al nou helemaal. Weet niet, mijn hoofdzin al zo vol met die dingen. Ik zou uitgaan, maar ik heb gewoon geen eens meer zin om uit te gaan. Omdat ik het gewoon zo erg vind. Ook als ik kijk wat ze in China of zo doen met die honden. Met het hondenfeest. Dat kan echt niet bij mij naar binnen. Hoe je als mens kan zijn. Dat je gewoon zulke dingen doet. Dat je honden levend ook uh, kookt. En dat je dat je honden überhaupt eet. Ik heb ook één keer toen gingen we naar Parijs. Op inkel. Toen was er zo'n vrachtwagen met allemaal kippen, maar ik zag dat die kippen helemaal, helemaal vermengd en ik heb letterlijk voor die vrachtwagen gezeten en ik heb letterlijk zo keihard gehuild en ik heb die vrachtwagenchauffeur helemaal uitgescholden bij het tankstation omdat ik het zo erg vond. Ik zou zo weer willen beginnen met uh, stoppen met vlees eten. Eigenlijk moet ik dat ook doen, want ik voel me nou zo hypocriet dat ik het wel eet, maar dat ik, het niet, uh, dat ik er niet mee stop. Maar goed, dat wou ik even kwijt. Ik heb echt nog steeds barstende kop in het hand. En ik kan pas later naar Robin heen. Robin is nog steeds niet thuis. Zodat ze was uit eten met haar collega's. Ze zei, ik ben om tien uur thuis. En het is nu inmiddels alweer elf uur of zo. Maar goed. Hmm. Het is nu 9 uur s ochtend. Ik uh, ben net wakker. Ik zweeg Ik was gewoon om half 6 thuis of zo. En ik ben nou weer wakker. Ik kan nooit uitslapen. Ik ben er niet voor gemaakt voor uitslapen. Dat lukt me echt niet. Dus ik zit alweer aan het ontbijt. Ik heb de TV even aangezet. Ik ga me zo klaarmaken. Want ik ga zo naar mijn ouders huis. Daar komen twee pakketjes binnen. Gisteren ook bij Index. Ik heb alleen maar twee water gehad en twee uit boel, Omdat ik alleen maar dacht. Ik wil geen calorieën. En ik, ik wil geen calorieën. Maar ik had ook helemaal geen zin om te drinken. En ik heb echt gemerkt dat ik niet meer gemaakt ben voor uitgaan. Dus dit was weer de eerste keer, maar ook weer meteen de laatste keer. Ik dacht echt de hele tijd, wat doe ik hier? Ik dacht, ik moet lekker thuis zijn met mijn vriend in bed. Dat was een perfecte avond geweest. Maar, maar al met al. Ik heb het gewoon leuk gehad met Robin en uh, haar collega's. Het is inmiddels alweer een week later. Maar ik had nog geen afsluiting. Dus bij deze. Bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En vond je de video leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Uh, vergeet niet te reageren. Want ik vind het altijd super leuk. Om te zien wat jullie ervan vonden. Of iets anders. Maakt niet uit. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Mucho importante. En dan zie ik jullie de volgende keer.